op maar windmars bouwen aan nieuwe jonko machine. Het is ding, voor u met 1 miljoen per seconde. In de Junko zit 23 gram cannabis. Eh, volgens mij komt-ie eraan. Ah! Godverdomme, hè! Zeg, ik heb niet eens met een jonko kunnen afmaken. Wat doe je nee. jij nou? Wat doet die? Je trapt die machine kapot! Wat doe je? Zeg! Is grappig of wat? Man, man, man. <laughs> Ik hebt hem al eens hè? met de chonko-machine. Maar de keel komt eraan. aan, dus Jan gaat die weer voor u. Ja, Ben je dood? Ja, ik denk het wel. Naar de hemel. Misschien kan opa Wiet in de hemel wel zijn chonko-machine afmaken. Dat hij mijn keel toch keer, maar dat hij de, de chonko-machine kapot trapt, daar vond ik er toch wel even los over, gaan ze. Ze is de man weer. Er staat hier. gewoon uh, achter Het uh, is een peek Ah, jongen, jij klopt mij al. Hier, jong. Het een een die kan zo heeft die kan taalrazen, en dan springt hij ineens te woord voor je doos. Oh my god. Oh, ja, ik zie het! Ga weg, strontbeest! Ga weg! Ga op weg! Jette, kom niet naar mij. Die staat zo... Zeg, hij is met een mes omschotst, kut. En we kijken elkaar nu in de ogen aan. Het zijn het leuke tijden. Ja. Wij zitten zo rond die machine te lopen. Oh my god, man. <laughs> <Hoogtie je? laughs> nee. Oh my god, jij hebt de deze moet gezien. Ah, ik zie je taferee al dagen. Pak me aan. Kutbeest. Pak me aan. Pak me aan. Pak me aan. Oh. Pak me aan. Pak me aan. <laughs> Pak me aan. Laat me alsjeblieft met Rust! Waardoor. Moeten gewoon. Wow! Ga als we niet weg! Opfakken lesbische kut hoer. Hey Jonko, kijk eens dus achter u! Nee, dan zit waarschijnlijk weer dat wij achter mij aan, hè? Of nee, niet, ja? ik zit achter u aan. <laughs> je kunt me alleen maar geod door een Jonko te geven hoor, dus eh. Uh... Ja. Zeg, waar zijn die Jonko's? Ik zit gewoon om met mijn handen uh, op rug te wrijven. Vergeet <laughs> met Jonkos. Ze zitten in de kast! Ja, dan ga ik even kijken. Oh, smoke weed everyday. Smoke. Hey! Hoi! Hoi! Oh, hey, <laughs> motortjes. Motortjes. Motortjes. Motor staan hier ergens nog motortjes. Motortjes. Motortjes. Maar zijn hier de motortjes? Kan ik deze bot dan open? Nee, dat gaat. Nog helaas. Nee, niet niet niet. Staat hier nog een motortje die ik kan maken zodat we hier weg kunnen bij de, deze vieze psychopaat? Oké, neem me. maar wacht Andy! Ja, Rip. <laughs> Kom op, Matthijs, ik geloof minstens dat jij ons had. hapt. <truid> ik ga niet weg zonder u. Jawel, ja, ik word gekilled. kom op Martijn, open de exit gate en masker dat je weg bent. Ik ga weg. Ik wil dat jij één keer geescape bent in het spel. Oh, die lesbische dood komt daar! Wat? Je jep jep Ja monsieur, wat vond u van de ervaring met de dood door zonlicht? Jongens, abonneer op Jente speeltijd. Like ook deze leuke video. En dan zie ik jullie later. Papa Johnco.